Waar zijn jullie? Oh, daar. Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam. Duh. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ik ben bij de kapper geweest. Ja, inderdaad, het is wel weer kort. Kijk, zo. Hop, hop, hop. Ik heb het alleen niet in de kuif gesteld. Afhankelijk van mijn moed doe ik het overhoog. Of zo. Nu heb ik laatst op Instagram een vraag gesteld. Ik zal het hier even laten zien. Lieve mensen, ik heb wat leuks. Sinds kort geef ik mijn zoon de opdracht om een recept te zoeken op internet. Mij de boodschappen door te geven. Die ga ik dan halen en dan gaan we het koken. En dat hebben we nu tot twee keer toe al gedaan. En het is echt zo leuk. Het is echt... Uh... We hebben één keer couscous gemaakt en één keer iets met zoete aardappels. Wil je nou dat ik die recepten op mijn YouTube kanaal maak? Ja of nee? Laat het even weten. Dat wordt dus koken voor mij. Hartstikke leuk, want het is ontzettend lekker. En voor de afwisseling, want ik bleef toch maar op de standaard... Stam, een stamppotje, vlees, groente, aardappels en dat was het. Uh, en mijn zoon die uh, zoekt dan hele leuke dingen op. Dat is gewoon lekker voor de verandering. In deze video kun je zien dat ik ga skileren, dat ik naar de kapper ga... en dat ik een feestje heb op de coronamanier. Ik zeg veel kijkplezier. Wacht, voordat je gaat kijken, er is één nadeel van... Vloggen. Je ziet jezelf van bepaalde kanten dat je denkt... You got the picture. Die coronakilo's, jongens. Het is niet te geloven. Ik moet hier echt mee stoppen, hoor. Echt waar. Eén van mijn doelen was ook om uh, mijn gewicht te behouden. Maar ik ga weer dik naar de 70. Ja, ik, ik weet alle tips. Gewoon niet snoepen. Maar het is zo moeilijk, jongens. Maar ik ga het vanaf nu echt... Weer oppakken, want het ging hartstikke goed. Alleen nu, ik ben een emotieeter. Dat is een feit. Goed, we gaan naar de video. Vandaag ga ik voor de vierde keer, denk ik, skieren. Het is lekker weer, dus ik ga naar buiten skieren. Lekker een beetje die pens wegwerken. Ik hoop dat ik niet val, want de vorige keer moest ik vaart maken, omdat we een heuveltje opgingen. Althans, er werd mij geadviseerd, je moet hier vaart maken. Dat heb ik dus ook gedaan. En dat ging iets te enthousiast. Want ik ging als een man een keer. En ik ging onderuit bovenop mijn reet. En dat deed pijn. Maar ik ga nu gewoon weer. Want ik vind het leuk. En het is goed voor je. En het is lekker weer. Dus wat wil je nog meer? Het is echt leuk om te zien dat het weer een beetje drukker wordt vandaag. En dat mensen weer een beetje naar buiten gaan. Mogen ook. Dus uh, heerlijk. Ik heb even een andere tenue aangetrokken, want met een spijkerbroek is het een beetje te warm en strak. Ik ga het petje opdoen met een cameraatje eraan. En dan uh, skierlijs aan en gaan met die banaan. Ik ben benieuwd. you dat skeeleren had ik geen last van mijn haar. Althans, ik heb nooit last van mijn haar. Maar ik zag mijn haar gewoon goed, want je zag het gewoon niet. Maar vandaag ga ik naar de kappen. Toen ik hoorde dat ze weer open gingen, heb ik meteen een afspraak gemaakt. Maar uh, ik heb er enorm veel zin in. Ja, want ze zeggen niet voor niks als je haar maar goed zit. Hè. Ik, ik voel me ook minder verzorgd. Ik kan nog zo mijn best doen met allerlei andere dingen, maar als je haar niet goed zit dan voel ik me gewoon niet lekker. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb dat in ieder geval wel. Ik heb dat shirt aan wat ik de vorige keer heb laten zien, van Shein. En ik moet zeggen, de kwaliteit voelt toch best goed. Um, ik had gedacht voor die prijs zou de kwaliteit niet zo heel goed zijn, maar uh, het valt toch best mee en uh, ik ben er heel erg blij mee. Maar nu ga ik mijn haar wassen en lekker naar het kappen. Nou, daar gaan we hoor, naar de kapper. Salon hebben ze hier een beetje aangepast. In de tussentijd dat ze gesloten waren, hebben ze mooi geschilderd. En er staan schermpjes tussen. Nou, super. een heel schaap is eraf gegaan, jongens. Ja. Om mijn korte haar doen is er veel af. Hier ligt ook nog kilo's. Hey, wat leuk dat je nog kijkt. Want dan kan je gezellig met mij de verjaardag vieren van een goede vriendin van mij. Die wordt vandaag 50. En dat moet dus op de coronamanier. Ja, dat gaat helaas niet anders. We kunnen niet met z'n allen gezellig naar haar toe en een dronkje doen en een hapje doen. Nee, dat gaat niet. We doen het anders. En daarvoor heb ik deze jongen gekocht. Ik ga het even proberen. Uh, half negen moeten wij daar zijn vanavond. Want dan wordt ze naar buiten geloodst. En dan, als het goed is, zijn er nog meer mensen die komen dan allemaal even langs rijden en iets geven en feliciteren uh, en ik heb deze gekocht en we ga ik het even testen ik heb ook een aantal ballonnen gehaald uh, met de diameter 26 en 25 en 33 maar hier staat op 23 en die kon ik nou net niet vinden dus ik denk ik koop gewoon alle maten dan zal het vast wel een beetje goed zijn dus ik ga het even testen Draai de kraan open tegen de klok. 2. Plaats de ballon over het ventiel. 3. Druk het ventiel omhoog. 4. Draai de kraan dicht met de klok mee. Het ventiel niet verwijderen. <laughs> ja, dat klinkt heel simpel. We gaan de ballon pakken. Ik ga het proberen met deze. 26 centimeter ballon. Oeh, oeh, oeh. Ja, ja, ja. Hij kan natuurlijk groot hebben. En dan heb ik zo'n leuk grote kuis. Rustig, Mirjam. Rustig. Ik hoop echt dat er heel veel mensen komen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Als het een beetje... Oh ja. Het werkt in ieder geval. Kom terug. Oké, okay, nou toch wat leuk. Ik ken mijn eigen krachten niet. Ik trek gewoon het hele touwtje naar, naar zijn gedeelte. Het was een zware bevalling, maar hij doet het. Nou leuk en zo ga ik er een paar maken voor uh, aan mijn fiets. Ja, nee om kleuren! Kijk dan! Paars, roze, oranje, geel. Oh, wat feest! Ik ga even blazen. Zo terug. Two hours later. Even wachten. Ik heb mijn fiets al een beetje versierd met ballonnen. Haar ware staat hier ook. Kijken of er nog meer mensen komen. Ik hoop het wel. Vou leuk zijn. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. En de gloria. En de gloria. En de gloria. Oh, dat is nou, ja, dat was hartstikke leuk, hartstikke geslaagd. En ze gaf aan van ja, wie de jaardige is trakteerd. Ze was al bij de deur, aan de deur geweest om een traktatie te geven. Maar uh, ja, was niemand. Dus dan hebben wij een cadeautje. Wij hebben een traktatie gekregen. En wel een lekker flesje prut, nee, brut, cordon negro. Stolten. Nou, dat zat in een heel leuk tasje met een uh, glaasje erbij met cheers erop en een doosje chocola. Dat zat in dit tasje en er staat op wie is trakteerd. Nou, dat is toch echt super leuk. We hadden liever natuurlijk een groot feest gehad, maar ja, het is even niet anders. Ze was echt, echt verrast, want ze wist, niet wat er, uh, uh, ze wist niet wat er aan de hand was allemaal. Dat ze heeft ze aan de dochter allemaal geregeld. Ja, superleuk. Op naar de volgende vijftig zeg maar.